Hallo slimme vogels, welkom bij deze Facebook live. Facebook heeft een nieuwe live omgeving dus ik weet nooit zeker of ik al live ben of nog niet. Dus, uh, maar we zijn begonnen. We gaan live op Facebook dus nu. en Welkom bij deze Facebook live over gratis online zichtbaar zijn. Hoe ben je nu zoveel mogelijk online zichtbaar zonder dat je daar geld voor hoeft uit te geven. Daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, we gaan het specifiek hebben over de doelgroep, over Instagram, over Facebook en over LinkedIn. Welke handige dingetjes moet je weten, zodat jij online zichtbaar bent zonder budget. Dat je die online zichtbaarheid kunt maximaliseren. Dus daar gaan we het over hebben. Uh, eerst even de doelgroep. Dit is heel belangrijk om even na te gaan wie je doelgroep nou eigenlijk precies is. Wat voor mensen zijn dat nou? Wat zijn hun interesses? Welke problemen lopen ze tegenaan? En wat vinden ze morgen belangrijk? En het is belangrijk om dit even na te gaan, zodat als je dan bezig gaat met die content marketing, want dat is wat je doet als je zonder budget zichtbaar wilt zijn, dat de berichten die je deelt ook echt waardevol zijn. Uh, dus daar hebben we het over vandaag. Als je er bijvoorbeeld dus, We hebben het over de doelgroep even nu de doelgroep. Dus ga voor jezelf naar, wie is het? Bijvoorbeeld in mijn geval, mijn doelgroep zijn ondernemers. Uh, meestal zzp'ers die gewoon meer online zichtbaar willen zijn, die het zelf uh, voor elkaar moeten zien te boxen. En um, daar help ik ze dan mee. Ik heb hier online programma's voor. Of je kunt coaching van mij krijgen. En dat is dan de doelgroep voor die producten en diensten. Maar ik heb ook nog social media abonnementen. En dat is vaak toch meer een MKB-verhaal van mensen die zeggen van... Oké, okay, ik wil dat dit gebeurt, maar ik vind het te weinig werk om daar iemand fulltime voor in dienst te nemen of überhaupt voor in dienst te nemen. En die besteedt het dan uit aan bijvoorbeeld een virtual assistant of aan mij. Ik ben niet helemaal een virtual assistant. En um, wat ik ook vaak merk is dat dit soort bedrijven dit doen, omdat ze al iemand van het personeel op het oog hebben, maar die moet nog even een diploma halen. Dus... Het is een beetje of ze willen gewoon dat iemand het doet, maar niet een fulltime. iemand voor, Of maar niet iemand voor inhuren. Dus niet de risico lopen dat iemand ziek wordt en doorbetaald moet worden. Of het is meer om te overbruggen totdat degene die ze in hun hoofd hebben om het ook echt te doen. Dat die het ook echt kan gaan doen. Dat het klaar is met de studie. Dus dat, dat merk ik ook. Dus ik heb eigenlijk de doelgroep zijn met name ondernemers. Uh, met of zonder personeel. Dus denk ook voor jezelf na van oké, okay, wat is nou mijn doelgroep en wat vindt die belangrijk? Bijvoorbeeld de is waar ik mij op richt, uh, vinden het waarschijnlijk heel belangrijk dat ze dit zelf kunnen doen, want het budget om dingen te doen raakt ve steeds verder op. En ook, uh, vooral nu in deze periode, en ook um, uh, zeg maar dat je het dan zelf voor elkaar moet zien te boksen zonder budget. Vandaar ook deze live video's, zodat ik je kan helpen om dit te doen totaal zonder budget. Zonder iets bij mij aan te schaffen, maar het mag natuurlijk altijd. Um, maar ik wil je gewoon echt even helpen vandaag. Dus denk erover na, van wat vindt jouw doelgroep straks belangrijk? Als je het bijvoorbeeld hebt over kleding en kleding verkopen. Uh, daar hebben sommige kledingshops um, heel slim op ingespeeld. Door een speciale sectie op een website aan te maken met kleding die je thuis comfortabel kunt dragen. Dus nu we allemaal thuis zitten, is dat echt een ding uh, geworden. Dus daar, daar kun je ook op inspelen van wat vindt jouw doelgroep morgen nu belangrijk en wat kun je doen om daarop in te spelen. Oké, okay. dus daar heb je over nagedacht. Daar ga je over nadenken, je schrijft het op en dan ga je berichten maken die daarop aansluiten. En die ga je op Instagram zetten. Bijvoorbeeld meerdere berichten per dag op Instagram is handig om die zichtbaarheid te maximaliseren. Dus verwijs in die berichten ook door naar... Diensten en producten. En wat het voordeel daarvan is. Of welke, welk nadeel je ermee voorkomt. En uh, verwijzen ook naar de link in de bio. Maak gebruik van de linkoptie in de bio. Om mensen door te verwijzen naar belangrijke websites. Naar belangrijke pagina's op jouw website. En zorg er op die manier voor. Dat je via Instagram toch bezoekers krijgt op je website. Zonder dus te adverteren. Dus die link in de bio is dan ontzettend belangrijk. En om ook in het bericht zelf te zeggen van ja, ik moet nu, um, klik op de link in de bio en klik dan op weet ik veel wat. Dus daar kun je mee aan de slag gaan. Um, en natuurlijk, sociale media is er om sociaal te zijn. Dus ga het gesprek aan met andere mensen. Um, ga reageren op mensen, ga berichten leuk vinden. En zoek daarbij natuurlijk naar hashtags die van belang zijn voor jouw doelgroep. Dus voor zover Instagram. Dan gaan we het nu even over Facebook. Dus wederom, kijk naar wat je doelgroep belangrijk vindt en ga het daarover hebben. En op Facebook is dagelijks één bericht op zich wel voldoende, maar je kunt op maximaal drie of vier gaan. Bij vier wordt het wel kilo-kilo of ze nog zeggen van ja, ik blijf jou volgen of niet. Dus daar moet je even over nadenken van hoe, hoe goed gaat dat nu. Dus dagelijks een bericht, dit kan bijvoorbeeld een quote zijn van jezelf. Als je denkt van ja, jezelf citeren is raar. Misschien heb je een blog op je website, kun je daar gewoon een citaat van pakken. En uh, die op Facebook zetten. En zo bouw je aan jezelf als expert. Dat mensen je gaan zien als expert. Dat is ontzettend belangrijk. Dus vandaar dat je gewoon jezelf mag citeren over jouw vakgebied. En zodat jij wordt gezien als de stel-expert of de... Wordpress expert, of de social media expert, of misschien de auto expert, de verzekeringen expert, <laughs> ik noem maar wat. Dus daar kun je gewoon heel erg leuk uh, mee spelen. Link ook naar blogs op je website, hè, zodat die expertise nog een keer duidelijk wordt gemaakt. Dus link naar blogs op je website. Op die manier krijg je ook weer meer websitebezoekers via Facebook. En als het goed is, heb je in die blogs of eromheen iets van marketing, zodat mensen ook naar jouw dienstpagina's gaan of contact met je willen opnemen. Dat, dat je die mogelijkheid hebt. Uh, maar vooral zorg ervoor dat het echt waardevol is. Dus laat het vooral ook inspelen op wat vindt mijn doelgroep belangrijk. Waar willen ze morgen het antwoord op hebben. En ook uh, link natuurlijk ook naar diensten en producten die je levert. Want ja, soms, uh, je ziet wel eens van die ondernemers, je hebt allemaal hele mooie inspirerende quotes en handige weetjes, maar je weet eigenlijk niet echt waarvoor je precies bij ze kunt aankloppen. Dus als je zegt van, hé, hey, maar ik heb dit of dat en daar kan ik je mee helpen. Misschien dat ze niet op dat moment dat gaan doen, maar dat komt dan wel in het geheugen van die mensen, waardoor ze op een later moment kunnen zeggen van, oh, ja, ik heb nu dit probleem, maar daarvoor kan ik naar die gast toe. En dan wordt er dus wel contact met je opgenomen of ze weten dat jij dat doet, maar ze weten niet meer precies hoe. En dan volgen ze je wat meer, zeg maar, met meer aandacht. En als dan dat dienstproduct langskomt, kan dat ook weer voor uh, aanschaf van diensten of producten leef, uh, zorgen. Dus daar is dat ook heel belangrijk voor. Um, bijvoorbeeld, ik leef ook 52 weken Facebook-inspiratie. Nu de tweede versie sinds kort. Dus ook een vroege vogelvoordeel tot en met uh, woensdag. Um, maar goed, dat is gewoon op mijn website. Maar als ik dit dus niet vertel, dan weet je het niet. En dan denk je, oh, Merel, die helpt gewoon met Facebook. En ik kan alleen coaching bij haar krijgen of zoiets. Dan ga je het voor jezelf invullen. Maar misschien is dat helemaal niet wat, wat het is dat ik doe. Dus vandaar dat het heel belangrijk is om even aan te geven waar, waar je mensen nu echt mee helpt. Um, als je zoiets hebt van, ja, ik weet niet zo goed wat ik elke dag op Facebook moet zetten. Ik kan ook niet elke dag een blog erop zetten of elke dag een citaat of elke dag een dienst of product ding. Uh, op mijn LinkedIn, op uh, communicatievogel, op mijn LinkedIn kun je een bestandje downloaden. Dit bestand, pak hem even, ik heb hem uitgeprint. Jij kunt hem ook uitprinten. Het gaat op dit bestand, ideeën voor Facebook. Die kun je gewoon uitprinten en bij jouw bureau uh, ja, opplakken, zeg maar. En als je dan bezig bent met jouw Facebook, dan kun je gewoon even kijken van, oh, vandaag ga ik uh, een afbeelding delen van mijn werkplek. Dat is deze hier. Dus daar kun je gewoon mee aan de slag. Ik zou zeggen, hang hem gewoon op, zo, zo, hang hem, hang hem op aan de muur. En dan uh, kun je hem gewoon af en toe even raadplegen wat je kunt doen. Andere dingetje die ik net heb gedeeld op mijn communicatievogel op LinkedIn. Dit kan dus niet op Facebook. Hè? Wel in Facebook groepen, maar dan moet ik weer een groep aanmaken of ik te veel gedoe. Nu. <laughs> En um, dan, want dan moet je die ook weer elke dag berichten plaatsen. Maar je kunt ook deze downloaden. Dit is een 30 dagen Facebook challenge uh, documentje. Die kun je ook opplakken. En elke dag dat je iets plaatst, dan kruis je er gewoon één door. En dan zie je heel mooi hoe dit blad zeg maar, steeds voller raakt. En je wil ook geen lege vakken. En dat kan heel goed helpen om elke dag iets op Facebook te zetten. Dus ook deze kun je gewoon downloaden op mijn LinkedIn. Dus LinkedIn Communicatievogel. En daar kun je deze gewoon vinden en downloaden en uitprinten en gewoon opplakken weer bij je bureau. En als je dus bezig bent geweest, kruis je het gewoon aan. En dit motiveert heel goed. Ik heb een paar jaar geleden een Facebook challenge gegeven, 30 dagen lang met natuurlijk het doel dat mensen daarna met mij in zee zouden gaan, wat niet is gebeurd, want dit was zo goed werkend dat iedereen zoiets zelf van ja, ik, ik heb het nu wel door. Dus deze is echt heel handig. Um, ik doe mezelf hier ook geen dienst mee door dit, dit aan jou te geven, maar ik wil je echt helpen, dus download deze even en dan uh, kun je aan de slag met Facebook en motiveert jezelf ook gewoon ook echt om ook echt mee aan, aan de slag te gaan. Um, dus dan maak je er een gewoonte van om dagelijks wat op Facebook te zetten. dus heel handig. Ik zou het ook nog hebben over LinkedIn. LinkedIn is ook een heel, heel handig medium. Lijkt heel erg op Facebook. Je kunt uh, dezelfde berichten als op Facebook ook op LinkedIn plaatsen over het algemeen. Alleen uh, op LinkedIn live gaan is lastiger. Uh, maar niet onmogelijk. Je moet alleen toestemming aanvragen om dat te doen. Dat heb ik gedaan, maar ik heb nog niks teruggehoord. Dus ik hoop dat dat ook snel kan. Uh, maar het verschil tussen bijvoorbeeld Facebook en LinkedIn is dat je met je LinkedIn profiel ook in groepen berichten kunt delen. Dus die groepen zijn ook ideaal om jouw blogs en diensten op te delen. Zodat je toch weer meer mensen bereikt dan alleen jouw connecties op LinkedIn. Super super handig. Dus ik zou zeggen maak daar gebruik van. En ook kun je op LinkedIn een artikel schrijven. Dus een heel mooi blogartikel Bijvoorbeeld wat ook weer helpt om jouw expertise te laten zien. En natuurlijk kun je ook op LinkedIn een bedrijfspagina maken. En op die bedrijfspagina kun je mensen ook weer uitnodigen. Dus jouw connecties kun je uitnodigen om de bedrijfspagina leuk te vinden. En op die manier kom je dubbel in beeld bij mensen. Wat gewoon handig is om die content marketing nog weer een stukje te versterken. En het is ook op de bedrijfspagina waarop je documenten zoals deze uh, kunt delen. Niet op de... Ja, ik weet niet of ik dat nu te snel zeg. Maar volgens mij, ja, het kan ook in LinkedIn groepen. Je moet echt even nadenken of het ook op je persoonlijk profiel kan. Maar het kan dus <lacht> in ieder geval. En daar gaat het even om. Super handig. Dus waar zit jouw doelgroep mee? Maak daar berichten voor. Zet op Instagram dagelijks een bericht. Meerdere berichten zelfs het liefst. Maak van die berichten ook een verhaal. Zodat je ook in die zin zichtbaar bent. Voor Facebook plaats ook dagelijks een bericht tot en met vier, maar één per dag is voldoende op zich. En um, op LinkedIn kun je relatief dezelfde berichten plaatsen als op Instagram, uh, niet als op Instagram, als op Facebook. En uh, kun je ook nog veel slim gebruik maken van de LinkedIn-groepen. Dus ik denk dat ik je nu ontzettend veel waarde heb gegeven om jouw online zichtbaarheid zonder budget uh, te vergroten, te versterken... om te maximaliseren wat je kunt doen zonder, zeg maar, budget. Ik denk dat ik volgende week weer live ga. Dan zal ik het hebben waarschijnlijk... Ik zit nog even een afweging te maken of ik het ga hebben over bloggen... of Twitter en YouTube. Um, dus uh, heb je een bepaalde voorkeur of een vraag waar je mee zit... geef het even aan in uh, de reacties op deze video... en dan kan ik dat gebruiken ter inspiratie van de volgende Facebook Live... Hoe jij online zichtbaar bent zonder budget. Uh, dus ga vooral nog even naar mijn LinkedIn communicatievogel En download die twee documentjes om jezelf te helpen om die online zichtbaarheid te maximaliseren. Hele fijne middag verder gewenst. En tot ziens.